Mijn naam is Thijs Reefik, 31 jaar oud. Ik ben uh, bovenschools-ICT-coördinator uh, voor de stichting uh, SKBG Onderwijs. Um, en Daarnaast geef ik ook nog twee dagen les um, op een basisschool. En Wij maken uh, binnen onze stichting en op onze school heel veel gebruik uh, van Via. We hebben nu twee jaar um, en het is natuurlijk wel in de hele coronatijd iets minder geweest, maar we werken vooral nu, nu kinderen weer heel veel op school zijn, dat het weer steeds meer uh, wordt ingezet. En daarnaast heb ik ook, omdat ik ook boven schools ben, ben ik het op... we hebben 16 scholen in onze stichting. Daar ben ik het ook veel breder aan het inzetten en het aan het promoten. En uh, ja, je merkt dat, uh, dat de kinderen gewoon steeds enthousiaster worden um, op het moment dat je dit middel uh, inzet. En het begint bij ons steeds meer scholen beginnen te lopen. Ondertussen hebben we het op vier scholen um, en het wordt steeds meer. We hadden uh, thema Eerste Wereldoorlog in groep 7-8 en ik ben eigenlijk... Uh, voor de start van, van het hele thema heb ik een, een filmpje van een loopgraaf. Uh, nou, daar zag je ook echt soldaten in die werden aangevallen. Eentje die had zo'n helm, uh, die deed hij op een stok en dat werd iets naar boven gehouden. En uh, allemaal echt, levensechte situaties. Dat was 360 graden gefilmd. Uh, en ik heb kinderen die bril opgezet. Ik heb ze dat filmpje laten zien. duurde twee minuten en vanuit daar ben ik bijna drie kwartier met ze in gesprek geweest. Gewoon, wat heb je nou gezien? Waarom zou dat gebeuren? Vervolgens gingen ze um, op hun Chromebooks van alles opzoeken. Ze gingen. Um, nou, het was echt gewoon die eigen uh, motivatie en interesse die groeide verschrikkelijk door het gebruik van het filmpje en de VR vierarmbril. Want ze hadden gewoon echt het gevoel alsof ze daar uh, waren geweest. Nou, ik ben ook uh, bezig geweest met het thema ruimte. Um, en het grote verschil is wat je dan ziet als je gewoon een filmpje op YouTube laat afspelen. Kinderen kijken naar het filmpje en zeggen aan het einde: oké, okay, nou, dit was het filmpje. Op het moment dat je um, ze via de VR-brillen dat laat doen, merk je daarna echt um, dat ze echt in die wereld zijn geweest, dat ze veel meer dingen zien en dat ze ook veel meer vragen hebben daarna. Ze willen veel meer onderzoek doen, ze willen nog veel meer weten, um, ze willen het filmpje nog twee of drie keer zien. Wat ik gewoon merk, dat dat bij een, een standaard filmpje op een digibord veel minder is. Dus die belevingen en die betrokkenheid uh, is gewoon veel groter.